Opbouwen. In deze video vertel ik je hoe jij van nul een e-maillijst op kan bouwen met razend enthousiaste fans. Blijf dus kijken. Hey, ik ben Katinka van Power to Bloom, de site voor curly en groovy marketing tips, zodat jij kan groeien naar een knettergek passief inkomen. Oké, okay, misschien eerst waarom zou jij een e-maillijst opbouwen? Wel, het antwoord is eenvoudig. Als jij online iets wil verkopen, dan heb je gewoon een mailinglijst nodig. Een lijst van mensen die al eerder interesse toonden in wat jij biedt. Je kan dus eigenlijk ook niet vroeg genoeg beginnen met het opbouwen van een e-maillijst. Het is datgene waar ik vanaf de start mijn focus op legde en nu nog steeds mijn focus op hou. Want als jij een goede mailinglijst hebt, dan zal er als vanzelf de mensen tussen zitten die meer van je willen en die ook bereid zijn hiervoor te betalen. Maar hoe begin je eraan? Je moet een paar dingen hebben. Een gratis weggever. Dat is iets, een e-book, een videotraining of wat dan ook dat je weggeeft in ruil voor een naam en e-mailadres. Je moet ook een mailing provider hebben. En dat is dan weer de software die de mailadressen opvangt en waarmee je automatische mailtjes kan gaan versturen om jouw nieuwe volgers te verwennen. Die twee dingen heb je nodig. En het proces dat gaat als volgt in vijf stappen. Je zorgt ervoor dat er verkeer naar je website komt. Je zorgt ervoor dat bezoekers zich kunnen aanmelden voor jouw gratis weggever. Je bezorgt deze gratis weggever via de automatische mail. En jij verwendt je volgers en geeft ze een reden om op je lijst te blijven. En vijf, jij laat weten hoe ze nog meer met jou kunnen samenwerken en je doet een aanbod. En voilà! Even alle stappen in detail. Stap 1. Verkeer naar je website brengen. Alles begint natuurlijk met verkeer naar je website brengen. En daar heb ik een speciale video waarvoor je de link hierboven vindt, waarin ik je alle manieren vertel om meer verkeer naar je website te krijgen. 2. Bezoekers laten aanmelden voor jouw gratis weggever. Zorg dat jouw gratis weggever echt in de kijker staat, hoe ze ook op je website terechtkomen. Komen ze via een blog, staat dat dan zichtbaar op die pagina. Komen ze via de homepagina, staat het dan misschien goed zichtbaar in de header? Dit zijn bijvoorbeeld plaatsen waar jij je opt-in kan zetten. De header, de sidebar, in een blog, onderaan een blog, op de over mij pagina, op de contactpagina, op een 404 pagina. Eigenlijk moet jij ervoor zorgen dat ze bijna overstrijken. Stap 3 is dan dat je de download van je gratis weggever automatisch laat verlopen. Je wil immers niet iedereen gaan mailen die je weggever aanvraagt. In het begin zou je dat nog manueel kunnen doen, uh, misschien zie je het wel zitten om 1 tot 5 mailtjes per dag te sturen. Maar je hoopt eigenlijk ook dat mensen laat op de avond of zeer vroeg in de ochtend of met z'n honderden tegelijkertijd jouw gratis weggever gaan aanvragen. Lever die dus liefst op een automatische manier. En hier heb je dan die mailing provider nodig. Mailing providers zijn bijvoorbeeld Enormail, Mailchimp, ActiveCampaign, en zo verder. Er zijn er wel een heleboel. Stap 4 is je verwendt je volgers? Ja! Het geld zit niet in hoeveel mensen je op je mailinglijst hebt. Het geld zit in de band die je met je mensen hebt. Dus wees gul en verwensen. Geef ze een reden om te blijven. Want dan volgt stap 5. Je aanbod voorstellen. Het heeft geen zin je aanbod vandaag dag 1 voor te stellen. Dat is vragen om te trouwen als je elkaar voor het eerst ziet. Het heeft ook geen zin het eeuwig uit te stellen als de band goed ziet. Als jij biedt waar jouw volger mee vecht, laat deze dan ook niet eeuwig spartelen. Stap 3, 4 en 5. Laat je op automatische piloot lopen via automatische mailtjes. We noemen dit een funnel. En ik heb voor jou een blogartikeltje met meer over deze eerste funnel die je absoluut moet hebben. Je vindt de link hier, maar je vindt de alle links ook steeds in de omschrijving hieronder. Vind je deze video waardevol? Geef dan een duimpje. Abonneer je op meer girly en groovy online marketing tips. En bekijk ook deze video die je meer informatie biedt over bezoekers naar je website brengen. Want het begint allemaal met stap 1. Dus ga aan de slag met het blog e-mail marketing waarin ik samen met jou je eerste funnel opzet. En ik, ik zie jou gewoon in een volgende video. Doei!